Ik heb hem, hij is ook, hij kan niet blokken. Speed 2, alles gewoon, doe eens alles. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik weer op Freeze Games jongens. Vandaag heb ik enorm veel base PV gedaan. En ben ik zelf de Fiction Upgrade gejoind om een paar coole clips te pakken. Dus hoop ik kan je het leuk vinden jongens. Laat zeker van een like achter, dat zou super tof zijn. Join ook even mijn Discord, link staat in de beschrijving. Want op dit moment geef ik 10 keys weg. Shout out aan deze guy. En abonneer op mijn kanaal, want in de geval moet je die abonneren. Laat een leuke comment achter, want ik vind het super tof om jullie comments te lezen. En dankjewel voor iedereen dat deze map al mijn code heeft gebruikt. Jullie zijn fucking legends, ik heb jullie gezien. Dankjewel voor jullie support. Dus join mijn Discord, link staat in de beschrijving. Doe mee aan de giveaway. En geniet van deze video. Heb je een swapper of niet? Uh, nee, ik heb geen swapper. Oh, ik heb wel uh, teleport, zo. Deze. Oké, ja, ik weet niet eens hoe dat werkt. Uh, sure. Ja, dan ga je terug naar je vorige pril Oké. Okay. Ik ben zo blij met dit spel, al direct. <laughs> Als je daarin brult, kan het wel. Ja, kan je... Ja. ja. Oh my god. Uh, oh my god. <laughs> nee, ik heb geprult. Ja, ik wacht even tot Jaapurland. Wat? Waar de hel ben jij naartoe? toe? Ja, ik ben hier. Oh, hij is boven. Hij proont. Kan je naar mij doen? Er There's no way dat hij dropt. Ik heb geen streng gevoel. Oh my god. <laughs> Lekker man. <laughs> Shit, hij had kapot van kapels mee, ik heb meer dan stack kapels. <laughs> je moet niet in purlen. Nee, nee, no, no. Speed 2 maar druk, speed 2 maar druk. Oh. Purl bij hem in, Purl bij hem in. Ik hm? Maar twee in 2x2 twee, kan je gewoon purlen. Pas op achter je bart, pas op achter je bart. Nou, die bart gaat me niet. Dat Dit is echt heel irritant. Oké, okay, anders looi ik gewoon en we zijn uit, Oké. Ik ben bijna uit combat. Ja, dan blok die je op. Ja, dan f ik gewoon. Oké. Ja, f even f -hop. Doe maar streng dat je kan. Fuck me, jongen. Ik lul niet eens, hè? Fucking retard, jongen. Hij was 2 op no way. Got Got ik had deze guy echt al bijna dood. Hij, uh, hij komt. Speak. Fuck! Teleport, teleport, teleport, Ik heb geen uh, time meer. Hoeveel, hoeveel, uh, een swapper, uh, doet dat, uh, hoeveel hits moet je krijgen dan? 2. Ik heb hem. Ja, hij swapt. Ja, ik heb hem gezegd. hem. Streng, streng, streng, je moet hem kritten, bro. Bro, hij had alles opgebokt, al direct, jongen. weet oh, ik. Ik <laughs> moet je gewoon zeggen dat ik niet hierin kom. En dan ben ik goed. Ja, hij gaat via de andere. Hij gaat via onder, via onder. Ja. Oh nee. Bro, my ik, God, bro. Er. Ja, je kan. Je, ga straks die down zijn, gewoon. Gaat die down zijn. Ja, is goed. Oh nee, hij gaat. Hij heeft dat opgelopen. Ja... Ik heb hem. Oh ja. hij is ook, hij is ook, hij kan niet blokken. Speed 2, alles gewoon. Dus alles, dus alles, dus alles, dus alles. Ik ben bij me, ik ben bij me. Zij dus heeft home, komt weer boven. Hij is een, hij is een, hij is een nerd. Hij, hij heeft veel betere ping dan mij. De dus star, star is echt wel OP, holy fuck. Ja. Je kan niet meer opblukken enzo, dat is echt best wel nice. Ha! Ik zeg gewoon doei. <laughs> niet tegen. Ik heb geen schijf. Hij 2 Ik heb hem al. Hoeveel DTR is hij? <laughs> ik uh, ren even. Hij komt achter je man. Ga je hem in want ik heb geen bono. Archer Ze What fuck is rennen we even naar de base. Het is moeilijk om um, uh, met een partvijer. Dus je, je kan er één in laten in de 7. Sjoer. Sure. Ik ken ook niet echt deze bezig, ik weet ook niet echt waar. Ja, je kan alleen van maar daar zijn doetje random. Wat is het? Je bent dan 2v1 in kan... jullie domme apen. Zullen we een anders laten gaan? Ik denk niet dat. Dan. Ik in de Ja, is goed. Ik word helemaal gek van deze man. Ik heb eentje gedropt, oh my fucking god. Oh my god, ik heb het gedropt. No way. <laughs> Yo, een kleine backstory voor deze clip begint. Ik was de faction al gejoined van de guy die ik net had gedropt. En in die call zei ik dat deze guys problemen hadden in Legend K zijn base. Uiteindelijk ben ik ook Legend K's zijn base gerust om te laten zien hoe hij moest fighten tegen deze guy. En ik was enorm overtuigd dat ik Legend K's misschien kon droppen, maar zeker een vast kon killen in zijn eigen base. Jullie gaan zien, het is gelopen. Ik jummer echt de vader en oh, ik ben daar. Nee, jongen, niet is een No way. Ik was serieus dood, what the fuck? Oh my hmm. god. All Jij Ik bent nog zo nu. Ja, toch. Dat, ik wel dat Dat was volgens mij wel wereldwijde bekend. Dus... Jij, jij wil gewoon dat wij redelijk gaan. Precies, <laughs> jij wilt beeld... echt <laughs> <laughs> Normaal zeggen het meestal mensen zeggen, ja, eigenlijk wil ik het gaan. aan. Deze man wil gewoon reden gaan. Uh, willen wij redelijk gaan? Ja, jij wel. Jij wilt dat wij reden worden. hij hey, uh, is goed, boys. We gaan redelijk. Eeuw. Hé, facka, ga je lekker dood, jongen. Valt er reuze mee? Valt er reuze mee. Hier je zit pool in invis, dus, man. Er zit hier echt zo in, wist Ik zag hem lopen. Hé, wat jij aan het doen nou? Kijk toch dat je het gaat hoor, Vicky. Moet je even mijn potje in. Hé, maar Ezie. Ik ga vooral aan de fans fighten. fighter. Ik hoor ook dus je. Even bloedje mag ik schieten. Ah. Hi. Dat was een goede afleiding, meneer, bloedje. Zo, jij gebruikt luxe woorden, godverdomme. Ja, ja, ja. Hij is zich echt aan het concentreren, jongen. Ik ga niet doppen door Legend Kaas, is echt wel eerder dat ik niet ga doen. Ik ga Artje pakken. Ik ga Artje pakken. Ik ga Nee, kom even Artje Hij is getropt! Hé, hij dropt! Hij is een Ey, doe niet Kom op. Doe niet toksje. Kom op, Rick. hé, Rick. Rick. Ik ben toch niet gedropt. Wat? Hij is als man. What? <sweak> ja, dat vind ik mooi, hè? Het... Uh, of... uh, dat vind ik mooi. God, hij hiet gewoon it beter dan mij. Ja. Yeah. Ik had ook een hele kleuterklas die mijn oren ontblijten was. <hijen> dat was dus ja, misschien ja, ook. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Legends die mij nog steeds supporten. Legends die mij nog steeds kijken. En daarom doe ik natuurlijk ook de giveaway in mijn Discord. De 10 keys geven we weg. Dus join zeker even mijn Discord. Links in de beschrijving. Giveaway channel. Daar geef ik alle keys weg. En ik zie jullie in de volgende video.